Energie-neutraal. Ben je al een tijdje van plan om je huis te verduurzamen? Je kunt direct aan de slag. De gemeente Ede biedt de stimuleringslening duurzaamheid aan. Iedere huiseigenaar kan de lening aanvragen. Met het geld kun je duurzaamheidsmaatregelen nemen, zoals het isoleren van je woning of het aanschaffen van zonnepanelen. Hoe ziet zo'n lening eruit? Het is een lening vanaf 2.500 tot 50.000 euro, met een looptijd van 10 tot 15 jaar. Er is een gunstige rente van 1,9% en er zijn geen afsluitkosten. Een voorbeeld, meneer Groen en zijn gezin lenen 5.000 euro voor 14 zonnepanelen. Na de installatie van de zonnepanelen gaat de energierekening maandelijks met 50 euro naar beneden. Meneer Groen hoeft echter maar 46 euro per maand af te lossen aan de lening. Na 10 jaar is de lening afgelost, maar gaan de zonnepanelen nog veel langer mee. Meer weten? Kijk op edeskrepje natuurlijk.nl.